Mijn naam is Hans Schuppert, ik uh, ben 61 jaar en ik gebruik PREP uh, vanaf begin uh, dit jaar, dus vanaf januari. Op een gegeven moment was duidelijk dat je uh, kon inschrijven om mee te doen met de ANPREP-studie. Uh, het was duidelijk dat er maar 370 mensen mee mochten doen. Ik heb me meteen op de eerste dag ingeschreven en... Uh, werd bij de loting, kreeg ik nummer 500. Nou, dat was echt een enorme domper, want ik dacht, dit gaat gewoon niet lukken. Nummer 500 op de 300, er zullen wat mensen afvallen, maar nou, ik was er genoeg overtuigd dat het niet zou lukken. En toen langzamerhand, langzamerhand, werd duidelijk dat er toch wel heel veel mensen afvielen. En op een gegeven moment was het zover dat ik de oproep kreeg en mocht komen en uh, nou nee, heel erg blij dat ik mee mocht doen. Nou, ik hoorde voor het eerst prep, ik denk uh, anderhalf jaar geleden en was daarna verbaasd dat het al zo lang in Amerika beschikbaar was en dat ik er nog nooit van gehoord had. Terwijl ik toch best in de omgeving zit, ik werk bij het AIDSfonds, uh, dat ik het nog niet gehoord had en Um, eigenlijk belachelijk dat wij in Nederland zo achterlopen, in elk geval bij Amerika in dit geval, waar het al, ik geloof vier jaar, gewoon beschikbaar is. Toen ik voor het eerst hoorde over PrEP was ik ja, zeker wel argwanend dat ik denk, kan dat? Kun je gewoon een pil slikken en geen HIV-infectie meer krijgen? Maar door er gewoon steeds meer over te horen en over te lezen en vooral de onderzoekresultaten te bestuderen, dacht ik, nou, dit is geweldig. Dit is echt een doorbraak, dat dit bestaat. En dat wil ik. Nou, eh, sinds ik eh, van overtuigd was dat PrEP zou werken, wilde ik het ook hebben. Het was luiderlijk. Dit wil ik gewoon. En ook nu. Uh, dit is niet iets waar ik gewoon nog een jaar op wil wachten. Ik wil dat uh, uh, ja, zo snel mogelijk gebruiken. Voor mij was de voornaamste reden uh, om prep te willen, om de angst helemaal kwijt te raken. Altijd bij elk seksueel contact zat ik toch achter in mijn hoofd hierop letten, daarop letten. En daar wilde ik vanaf en daar ben ik ook vanaf. Het is een geweldige opluchting om vrije seks te hebben en niet de angst te hebben om geïnfecteerd te gaan. Ik ben groot voorstander van de mensen die het nu niet hebben, dat ze het gewoon op een andere manier uh, kunnen gaan uh, aanschaffen. Uh, minister Schippers, mijn boodschap aan u is het volgende. Uh, ik vind het echt schandalig dat wij in Nederland enorm achterlopen. Nederland was altijd een voorloper op het gebied van HIV-AIDS bestrijding met het beschikbaar stellen van HIV-medicatie. En nu lopen we bij Amerika jaren achter, maar intussen ook bij, en bij Frankrijk en bij Noorwegen, bij Zuid-Afrika en Kenia. Het is toch schandalig dat wij in Nederland prek nog niet beschikbaar hebben gesteld. Mevrouw Schippers, doe er wat aan.